Welkom terug bij het tweede filmpje over de WordPress site. We hebben net een WordPress site aangemaakt, maar nu ga je WordPress activeren. Dus ga naar je e-mailadres die je had gekozen en klik op nu bevestigen. Dan kom je op je WordPress website terecht. Uh, we moeten nog even inloggen, uh, want ik ben net even uitgelogd. Marielle, even kijken... Um... Log in. Misschien uh, hoeven jullie niet in te loggen, maar ik heb net even een test gedaan. Uh, nou, dan kom je op deze website uh, terecht. Ik heb even het wachtwoord opgeslagen, is altijd even handig. En uh, Marielle test. En hier zie je site bekijken. Nou, doe dat eens en dan zie je hier wat je allemaal al hebt. Dus je ziet een homepage, we hebben de over... Als je daarop klikt, nou, dan kun je iets over jezelf vertellen. Als mensen contact met jou willen opzoeken, naar aanleiding van een berichtje. We hebben Facebook, Twitter en uh, we gaan naar de homepage en hier kun je je eerste blogbericht schrijven. Dus hoe gaaf is dat? Jouw website staat al helemaal klaar. Het laatste onderdeeltje van deze video gaat over het inloggen. Je kunt op verschillende manieren inloggen in je WordPress... Uh, met je wordpress account dus je kunt hier jouw adres en die zie je hierboven een testwebsite even kopiëren en plakken dat heb ik hier gedaan en dan kun je daar achter typen of wp admin zo en dan weer een schuine streep of gewoon admin dat doet het eigenlijk ook nou als je dit even kopieert en je klik dat hier in nou ik kom waarschijnlijk meteen, oh ja nou dan kom je op dit venster nou weer je e-mailadres of je inlognaam doorgaan wachtwoord invullen en dan kom je op jouw eigen wordpress dashboard en dat ziet er anders uit als net hier zie je allerlei uh, mogelijkheden die we in de volgende filmpje een aantal van gaan doornemen een andere manier om in te loggen is naar dit adres te gaan, nlwordpress.com. En dan klik je op inloggen. En e-mailadres invullen, je wachtwoord. En dan kom je eigenlijk op die witte site terecht, noem ik het maar even. Um, deze site gebruik ik vooral om even te kijken naar mijn statistieken. Je abonnement bijvoorbeeld aan te passen kan hier heel makkelijk. Je kunt ook hier naar je eigen Inlog gaan, Marielle blogt. En mijn accountinstellingen kun je makkelijk zien. Dus ik gebruik dat vooral voor dit soort dingen. En wil je echt werken aan je website, ga je naar WP Admin. Dus dit voor nu. En we gaan weer verder in het volgende filmpje naar de WP Admin. Tot zo!